Hey, um, nou, nog één keer voor de mensen thuis die zitten te kijken. Die willen en FIFA professioneel gaan doen en misschien het liefst ook in de E-Divisie belanden. Mm -hmm. Waar beginnen zij? Waar beginnen zij? Ze beginnen met uh, Ultimate Team te spelen. Mm -hmm. uh, Division Rivals is goed, Weekend League in ieder geval. En als je echt beter wil worden, kijk vooral tips op uh, YouTube. Gewoon van uh, ja, grotere, bekendere namen. Zoals? Uh, Boris Legend is een hele goede. Uh, volgens mij Ovi heet die, dat is ook een bekende. En die posten YouTube films met allemaal tips en tricks en zo, Top. om zo beter te worden. En waar kunnen mensen jou nog volgen? Mij kunnen ze volgen op Twitch en dat is Dennis Verhoeven. En op Instagram dat is ook Dennis Verhoeven.